Hoi. Hi. Vertel, is het ernstig? Uh, ik denk het wel. Oké, okay, goed. Uh, je hebt de wegafzetting op dit moment uh, redelijk onder controle, zie ik. is lekker rustig, dat is fijn. Uh, ik heb een, uh, uh, mijn auto even zo geplaatst, pijl staat naar rechts. Als het goed is, is het afgekruist. maar niet iedereen let erop. Uh, uh. Oké. Okay. Ik ga even vragen en ik ga even kijken naar de schade, we moeten natuurlijk wel doorgeven bij ons uh, als er schade is aan het wegdek, etc. cetera. Uh, dan ben ik bij je terug en dan kan ik eventueel het, uh, het uh, verkeer van je overnemen, ja? Is goed. Oké, okay, tot zo. Hoi. Goedemiddag. Hi. Hi. Is het ernstig? Ja, um, we hebben net de persoon in ieder geval uit de auto gehaald. Dus het ligt nu achter de ambulance. Oké. Okay. Um, ja, hij is uh, flink tegen de vangenwagen plat. Dus dat is voor jullie misschien handig om een melding van te maken. Ja. En uh, wij gaan zo alleen even het wegdek inspecteren, Maar daar lijkt niks mis mee. Oké, okay, goed. Ik kijk zelf ook nog even ja. tegen de Ja, oké. Okay. Ja, dat is hard gegaan het te zien. Dakenwagen we is wel, dat is mooi. Ja. Uh, ik ga nog even met de ambi praten of hij nog bijzonderheden voor me heeft en dan, uh, dan zie ik jullie wel vertrekken. Ja, Wegt of uh, de rijbaan is afgekruist, maar ze rijden toch nog wel hard door, dus uh, pas maar goed op. Ja, is goed. Hoi. Hoi. Um, wacht even met afslepen, want ik neem aan dat de politie nog misschien wat onderzoek wil doen. Ja. Ik ga zelf even kijken hoe het met de vangrails zit, um, de brandweer zal... Uh, uh, gaan reinigen van het, weg, het, het wegdek reinigen en eventueel uh, stukken die hier nog staan uh, of liggen die zal die weghalen en ik zorg dan verder voor de afzetting. Ik ga, nou ja, even dan ga ik pas een beetje gekregen maken. Ja is goed valt er mee denk ik uh, aan de schade? Ja. Uh, hier mag sowieso wel wat aan het wegdek worden gedaan, maar dat is niet... Uh... Of dat is hier... Nou, dat denk ik niet. Goed. Ik ga daar een melding van opzetten. Uh, Goeiedag. Goeiedag. Hoi. Uh, je hebt je meneer of mevrouw achterin? Ja, ik ga niet patiënten overvoeren naar het ziekenhuis. Oké, okay. helemaal ja, goed heb jij nog bijzonderheden voor mij die ik moet weten iets uh, wat meneer mij vertelt dat hij ergens anders nog tegen of tegen jou heeft verteld uh, dat hij ergens anders tegen is gereden nee, of nee, zo nee niet specifiek oké okay, goed bedankt succes Dank. ik ga even vragen voordat de takel, uh, takelwagen begint te slepen ik zal even vragen of de politie nog onderzoek wil doen of dat dat allemaal al uh, is gebeurd ik denk het eigenlijk wel hè? ik weet niet of jij dat hebt gezien ja, gebeurd. ik kan iets later te plaatsen omdat ik dan uh, op een andere kant kwam, dus ik weet niet precies wat ze al gedaan hebben. Oké, okay. um, ik ga even vragen en hou maar even, uh, laten we maar even wachten. Weet je, toevallig wat ik nu zie, of hij hier tegenaan is geknald? Uh. Um, collega? Want ik was ja, pas later. Ja, zou goed kunnen. Volgens mij was het laatst wel een ongeluk, maar... Ja, niet nu dus. Ja, het hele... Nee, niet nu. Nee. Ik ga er een hele melding van maken, want is helemaal, uh, nee, zo, ik. dat is helemaal kapot achter. en Nee, dat snap ik. een zo'n die, die komt daar nog bij, dan heb ik een flink probleem. Ja. Um, even kijken, de ambulance is snel vertrokken zoals jullie misschien zagen en hoorden. Uh, de... Takelwagen is er ook al. Ik heb gezegd van ik weet niet of jullie nog onderzoek moeten doen of dat er allemaal is gebeurd. Um, ja. ja, ik hoef verder niks meer te doen. Als het is gebeurd, dan mag de auto van mij weg, maar jullie hebben het laatste woord. Uh. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat ik even contact opnemen met de OVD en dan uh, kijken we vanzelf wel verder. Oké okay, goed, zal ik het, uh, het verkeer van jullie overnemen dan? Het ja, uh, ja is goed, Dan kunnen wij ook wat door. Oké. Okay. Hoi hoi. Hoi. Zal ik mijn auto verplaatsen? Uh, laat me even staan voor de verzekerheid. Uh. Maar kun jij het alleen of zo denk je? Uh, als iedereen weg is, dan zal ik inderdaad uh, ook vertrekken. Uh, Oké, okay, dat ga ik ook. Jo, is goed. Dan laat ik de weg zo weer. Uh. Daarachter staat ook nog een collega, zie ik. Een Volvo stond daar. Ik weet niet of die, uh, of je onderling even kunt bespreken, dat hij ook kan vertrekken wat mij betreft. Ja, is goed. Oké, okay, tot de volgende. Jo.